12 uur 9 naar Maastricht. En dan komen we ook in Weert. We zijn hier in Weert op bezoek bij een van de prijswinnaars van de Location Based Services Challenge. We gaan hem opzoeken. We zijn hier binnen bij Brasserie Antje in Weert. En we zijn op bezoek bij Pascal. En Pascal heeft een van de winnende ideeën voor de LBS Challenge ingeleverd. En het idee heet Bill. Ik ben heel benieuwd naar zijn idee. Pascal, je uh, bent een van de prijswinnaars van de, van de LBS challenge die wij uh, hebben gedaan. Kun je even kort toelichten wie je bent en uh, welke idee je hebt ingestuurd? Ah, ik ben Pascal, ik heb het uh, idee Bill samen met mijn vriendin heb ik, uh, bedacht en ingezet voor jullie. Um, nou, we doen eigenlijk wel vaker mee in dit soort challenges, dus volgens mij de vijfde of zesde waar we ook een leuke prijs hebben gewonnen. Uh, Building Interactive Locations, daar we gaan we graag over. Ja, Building Interactive vanuit. Locations, um, Ja, zijn we eigenlijk opgekomen. Ja, inspiratie van onze eigen studententijd, leuk idee, gaan we de tijd mee. We zijn zelf heel veel bezig met technologische innovaties. We kijken ook heel veel om ons heen van hey, welke data is er nou eigenlijk, welke problemen spelen er. En zo zijn we eigenlijk tot die invulling gekomen van bill en kun je ook even kort toelichten wat Bill inhoudt? Wat, wat, hoe ziet Bill eruit? Uh, Bill is eigenlijk een robotje, een artificial intelligence, uh, wat studenten helpt om het ja, leven eigenlijk een stuk makkelijker te maken. Kort gezegd, wat Bill doet, is hij pakt eigenlijk alle data die beschikbaar is. Um, dus die wordt gegenereerd door de wifi, door andere middelen um, ja, door externe bronnen, zoals openbaar vervoer en uh, locatiebepaling. En die zorgt dat al die data wordt samengevoegd en gecanaliseerd tot nuttige informatie voor dus studenten of andere gebruikers. Dit was een leuk verhaal van Pascal. Ja, zeker. En uh, volgende keer gaan we weer op bezoek bij een andere prijswinnaar. Tot dan!